Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hoi, in dit filmpje gaan we kijken naar de lastige examenvragen... die gaan over loe-structuren en mechanismen. Dat zijn vragen die vaak niet zo goed worden gemaakt... dus goede reden om ze eventjes langs te lopen. We gaan drie vragen bespreken. De eerste komt uit het examen 2019 tijdvak 1... Vraag 5. Er staan hier twee structuren gegeven. X en Y. En daar moeten we een aantal dingen mee gaan doen. Er staat een heel verhaal boven hoe het mechanisme werkt. Maar dat hebben we voor deze vraag niet nodig. We moeten de grensstructuren gaan afmaken. En de formele ladingen aangeven. Daarnaast staat erbij dat uh, één atoom in de deeltje i niet voldoet aan de octetregel. Nou, de laatste zin voor een vraag, die gaat vaak een beetje in de richting van het antwoord, heb je vaak nodig. Nou, nog heel eventjes wat de octetregel ook weer was, Dat betekent dat een atoom vier paren elektronen om zich heen heeft. En 4 keer 2 is 8, het octet. Geldt overigens niet voor waterstof, maar wel voor koolstof en uh, zuurstof die hierin staan. Nou, dan begin ik eventjes bij X. Ik heb hier om die O nog twee paren elektronen erbij gezet. En dan voldoet dit O-atoom aan de octetregel. Als ik hier ook nog een elektronenpaar bijzet, voldoet ook dit atoom aan de octetregel. Maar we moeten kijken naar de formele lading. En in dit geval heeft die O... Deze O hier, drie bindingen in plaats van twee. Dus dan moet er iets met een lading zijn. Als we de elektronen gaan tellen, dan heeft hij vijf elektronen om zich heen. Eén paar die telt voor twee en drie bindingen die elk voor één tellen. En dat maakt vijf elektronen, terwijl zuurstof, dat kun je in binas 99 vinden, zes valentieelektronen heeft. Hij heeft dus één elektron te weinig, vijf in plaats van zes, en daarom een pluslading. En die pluslading is de formele lading. Dan gaan we naar deeltje i. En daar moet dus één atoom niet aan de octetregel voldoen. Nou, eerst teken ik eventjes een streep tussen die c en die o. Het moet één deeltje zijn, dus sowieso moet daar natuurlijk een in staan. Dan gaan we eens kijken hoe de elektronen zich verplaatsen om van x naar i te komen. Nou, die groene pijl hier, dat is eigenlijk een pijltje. Dat betekent dat de elektronen die in deze binding zitten, naar die O gaan. En dan komen ze daarna alleen op de O te zitten. Dus als ik dan de O-atomen eh, aan de rechterkant even voorzie van elektronen, zien we dat er hier nu twee paren elektronen om die O zijn komen te staan. En eh, twee bindingen erbij, dat maakt vier. En dan voldoet hij aan de octetregel. Toch is er één atoom dat niet aan de octetregel dan voldoet. En dat is het C-atoom waar die plus bij staat. En die heeft nu drie bindingen in plaats van vier. Nou, daar komt ook de pluslading. koolstof he, heeft vier valentieelektronen. Hij heeft er nu drie om zich heen. Dat is één te weinig. En daarom heeft hij een pluslading. Let er natuurlijk ook op he, dat als we het ene deeltje een pluslading heeft, netto, dan moet het andere deeltje ook netto een lading van één plus hebben. Je kan natuurlijk niet in één keer de netto-lading veranderen als je van de ene naar de andere grensstructuur gaat. Gaan we naar een volgende vraag. Komt uit het examen van 2017, nummer 24. Nou, een beetje vergelijkbare vraag. En daar gaat het om de stof NMP, die daarboven staat. En daar moeten we een meesumeren grensstructuur van tekenen, formele ladingen erbij. En hier moet het aan de octetregel voldoen. Eerst even die N en P. Als ik daar gewoon de elektronen omheen ga zetten. En dan zeg ik nou die N moet voldoen aan de octetregel. Dus een vrij paar erbij. En die O heeft ook nog twee vrije elektronenparen erbij. En dan voldoen die N en die O aan de octetregel. Die koolstofatomen hadden allemaal al vier bindingen. Dus die voldoen daar ook aan. Hier hebben we elk atoomsoort met het juiste aantal bindingen: 3 voor de N en 2 voor de O. Dus geen formele lading. Gaan we kijken naar de grensstructuur. Dan probeer ik weer even te kijken hoe de elektronen zich gaan verplaatsen. Nou, dat vrije op die N, die zou een dubbele binding hier kunnen gaan vormen. Die zien we hier terug als dubbele binding. Nou, dan hebben we natuurlijk een probleem. En het probleem is dat die C dan vijf bindingen zou krijgen. En dat betekent dat uh, deze dubbele binding hier de N een van die twee bindingen dan, als vrij elektronenpaar op de O komt te zitten. Dus dan krijg hier dan drie bindingen op de O, zodat de koolstof netjes vier bindingen houdt. Nou moeten we even naar de formele lading kijken. Hier heeft het N-atom vier elektronen op zich heen, vier bindingen. Dus één te weinig, want N heeft vijf lensee elektronen, volgens het wel 99. En O heeft er één te veel. Die drie vrije paren tellen elk voor twee, dus maakt 6. Plus 1 van die binding is 7, terwijl die 6 uh, van een elektronen heeft. Dus vanuit de o- en min lading krijgt en de N- en plus lading. En beide deeltjes hebben dus netto een lading van 0. Gaan we naar de volgende vraag, nummer 17 uit het herxamen van 2019. Hier moeten we eigenlijk weer een beetje hetzelfde doen, alleen nu moet je echt die elektronenparen erbij zetten. Net heb ik dat als hulpmiddeltje gedaan, hier moet je het ook echt verplicht doen. Eerst even alle uh, niet-bindende elektronenparen erbij zetten. Ik heb ze nou in één keer erbij gezet. Ik heb gewoon voor gezorgd dat elk O-atoom nu vier paren elektronen om zich heen neemt. Komt een beetje op hetzelfde neer als net. Dan gaan we gaan kijken hoe de elektronen zich verplaatsen. Nou, ik zie dat er water ontstaat bij die reactie 2. Dus ergens moet op een of andere manier water worden afgesplitst. Nou, ik zie hier een O-ion. Dat O-min-ion reageert als katalysator, dus die doet wel iets, maar die moet weer terugkomen. Nou, dit elektronenpaar gaat een binding vormen met deze H, en dan krijg je dus dat H2O. Nou, dan hebben we hier nog een paar elektronen over, die eerst tussen de C en de H zat. Want die H gaat wel weg, maar die elektronen blijven. Want de nieuwe binding tussen de H en de O, en dat blauwe pijltje, dat stellen de elektronen voor, die staat op de O. Nou, dit paar elektronen tussen de C en de H, dat wordt die dubbele binding. Ja, die zien we hier ook zitten. Hè. Je kunt natuurlijk ook vanuit die dubbele binding van het antwoord terug gaan redeneren. Nou, dan moeten we verder kijken, want uh, als er hier een dubbele binding komt en deze blijft, ja, dan zou de C5 binding hebben, wat niet mag. Dat betekent dat er een binding verbroken wordt. En dat is de binding hier tussen die C en die O, die elektronen gaan op dit O-tje zitten. En dan laat het los in de vorm van OH-. -min. Nou, dat klopt met de tekst erboven. Het OH-ion treedt als katalysator op. En dat betekent dat hij weer teruggevormd moet worden. Hier nog even het antwoord met iets nettere pijltjes. Dan gaan we naar de laatste vraag. Uh, ik doe hem eventjes snel. Hier komt het woord elektrofiel nog even in voor. Dat heb je eigenlijk voor de vraag niet nodig. Maar soms komt het toch terug. Dus ik noem het nog heel eventjes. Elektrofiel betekent hout van elektronen. Hout van minlading is dus zelf plusgeladen. Of een beetje plusgeladen. Nou hier de Lewis structuur. Die moesten we eerst eventjes afmaken. Nou, dat is heel simpel. Alleen één binding op de N erbij. En dan een grensstructuur. Nou, dat betekent dat we eerst overal één binding moeten zetten. Dus op deze manier. Anders zou het niet één deeltje zijn. Dan nou, gaan even kijken hoe dat deeltje uh, verder, uh, dit deeltje, naar deeltjes zou kunnen gaan. Uh, we kunnen één antwoord geven. En ik zou kunnen kijken naar deze dubbele binding hier. Uh, die elektronen zouden kunnen gaan verplaatsen naar die M. Oftewel, op deze manier, uh, dit pijltje geeft aan hoe die elektronen gaan. Nou, wat krijgen we dan? We krijgen een en met een vrij paar hier. En deze C die heeft dus nu eigenlijk een binding te weinig. Nou, dat betekent dat je een pluslading krijgt. 3 in plaats van 4 elektronen. En andere bindingen die blijven gewoon in dit vrije paar ook. Dus hier hebben we het antwoord. Er zijn nog wat andere mogelijkheden. Die kun je hier zien. staat in het connectiemodel. Wil je meer oefenen op uh, op mijn website kun je reactiemechanismen en uh, Louis-structuren aanklikken. Daar staan meer examenvragen hierover. En vergeet ook niet om je op te geven voor de 30 dagen challenge. Dan komen ook de Louis-structuren nog weer een keertje terug. Blijf oefenen en succes met je examen.